Zij is ook, denk ik, in Nederland degene die je hier het meest van af weet. Ik ben Wilmot Babiuski en ik ben eigenaar van Outrespond, Een bedrijf voor online marketing tools, zoals nieuwsbrieven, shoppingcards, waarmee je dus via je website kan laten betalen. Een Video is heel erg belangrijk voor ons bedrijf, omdat mensen ons bijvoorbeeld ook vinden via YouTube. En sowieso word je beter gevonden en kan je je boodschap heel goed vertellen. En daarvoor uh, maak ik altijd gebruik van de dienst van Noortje Janmaat. En, en dat is niet alleen maar omdat Noortje de video zelf heel goed kan opnemen, maar omdat het veel verder gaat. Ze kan echt helemaal meedenken wat je zeg maar, inhoudelijk dan in de video moet brengen, wat de boodschap is. Ze kan helemaal uh, strategisch nadenken hoe je video gaat inzetten voor je bedrijf. En dat is gewoon heel erg belangrijk voor ons. Dus ik zal altijd... Uh, ...blijven gebruik maken van haar diensten, want zij is ook, denk ik, in Nederland degene die hier het meest af weet. Nou, ik denk dat... Uh, ook ...waar Noortje ook heel goed is in, het, in is, is het heel goed begeleiden van het opnemen van video. Want ze kan je ook heel goed geruststellen en... ...qua persoon is ze ook heel fijn om mee te werken. En je voelt je helemaal, zeg maar, op je gemak bij haar. En dat is natuurlijk heel belangrijk om het een beetje goed over te laten komen. Dus dat zijn ook dingen waarin Noortje heel erg sterk is. Dus ik zou altijd ook in, om die reden ook, sowieso ook met haar willen werken. Maar dat is natuurlijk niet het enige. Want ze kan verder heel goed ideeën of meedenken wat het beste idee is. En, en, en dat brengt het dan ook echt op een hoger plan. Een van de dingen waar ik Noortjes hulp bij heb gehad... is bij het, het maken van een klantentour, zeg maar. We zijn uh, in Nederland en België hebben we allemaal uh, onze klanten bezocht, of een aantal daarvan. Uh, en daar is zij mee geweest om uh, hun testimonials uh, op te nemen. En, en dat was natuurlijk maar een gedeelte van het verhaal, want daarna is het gewoon op ons videokanaal gezet. en Dat heeft zij helemaal gemaakt. Waardoor we heel goed vindbaar zijn geworden en dat levert ons ook echt nieuwe klanten op. Mensen vinden ons op die manier. De testimonials zijn heel erg belangrijk om, eh, omdat je dan eigenlijk je klanten aan het woord laat. En die kunnen natuurlijk het best vertellen wat ze eraan hebben en wat zij ervan vinden. En daar kunnen nieuwe mensen dan iets aan hebben. En die kunnen dan daardoor sowieso op ideeën komen, maar ook eh, ja, eh, eigenlijk horen van waarom moet ik het doen. Want als iemand anders dat vertelt, komt dat heel geloofwaardig over. Dus dat is echt super belangrijk om te hebben. Nou, wat ik over Noortje... Noortje kan vertellen, is dat ze een heel fijn persoon is om mee samen te werken. We hebben ook in de tijd dat we al samengewerkt hebben elkaar best wel goed leren kennen. En dat is natuurlijk ook heel erg leuk, want het is een heel erg fijn en sympathiek mens. Ik vind haar echt ook een fijn gevoelig iemand, dat is voor mij ook heel belangrijk. Daardoor kan ik me goed thuis voelen bij haar en op mijn gemak. En dat is natuurlijk voor video heel belangrijk. Sowieso is het heel belangrijk om video te hebben voor je bedrijf en dat gaat je echt heel veel brengen. Maar als je het doet, dan moet je echt met Noortje Janmaat gaan werken. Omdat zij gewoon de experts op het gebied van videomarketing, want het is niet alleen maar die video zelf opnemen. Het is bijvoorbeeld ook de teksten die erbij horen. Het is uh, gezocht, uh, gevonden worden met je video en dat soort dingen, dat weet Noortje allemaal als de, als de beste is.